Hey, welkom! Jij ja, gaat de modeshow doen? Ja. Heb je er zin in? Ja. ja! Ja? Mooi! Dan gaan we nu kijken naar Berber's modeshow op de familie Romein. Lang niet gefilmd, maar daar gaan we nu veranderingen in brengen: Papa! Mama! Brian! En Berber! is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Welkom bij de modeshow. In deze outfit voelt Berber zich helemaal zichzelf. Alsof deze outfit voor haar gemaakt is. Bewegen gaat makkelijk en ze wandelt er fijn in de rond. Deze look is wat voor meer happy days, je kan erin rondspringen en heerlijk dansen en met je blote voeten kan je in deze outfit ook nog lekker stampen en ook breakdansen gaat met deze kleding perfect. Yeah. Een echte meisje, zo is Berber dan ook weer. Een mooie jurk met een motief, daar houdt ze van. Ze kan er heerlijk vrij in rondlopen en spelen met haar speelgoed. Berber was niet echt te porren voor deze prachtige zeepblauwe look en wilde de Catwalk snel verlaten. Maar deze kleding, wauw! De lichtblauwere variant, wat een mooi meisje met mooie kleding zien we hier. Ideaal voor de warme zomeravonden. Zou je anders nog wat rondjes voor de kijkers willen draaien, Berber? Deze jaren 90 look is toch wel echt treffend voor het jaar 2023. Met bijpassende zeemanstrepen op het boventuniek en de bijbehorende grijze lekking is het plaatje compleet. En met deze look eindigen wij de modeshow van Berber. Heb jij geteld hoeveel look ik heb genoemd? Laat het weten in de reacties hieronder. Vergeet ook niet een duimpje te geven en te abonneren. Dankjewel van Berber, laters!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 Dank jullie wel voor het. Ah, ze was weg! Dan... Nou, ga zitten om mijn been! Wat je wel hollen! Ah, zo! Bedankt voor het kijken. Wat een mooie modeshow heb jij gedaan! Vond jij hem niet mooi? Ik vond hem anders heel erg mooi! Nee! Tijger in onze familie. Wil je meer een zo van mij zien? Baba. Baba. Baba. Baba. dan even deze video en abonneer je op Berber's kanaal. Dat doe je nog op het rode knopje te drukken. Tot de volgende keer allemaal. Tot de volgende keer. De familie Romein.